welkom bij iedereen kan haken vandaag gaan we de touwsteek haken um, ik heb naald nummer 4 gebruikt een vierkant lapje en opgezet uh, deelbaar door 3 uh, steken 10 keer 3 is 30 plus 3 steken om het uh, begin uh, stokje te maken hieronder zie je hoe ik ben begonnen en um, de eerste rij is, is, ja, is helemaal niet lastig. Maar daarna de tweede toer en alle andere toeren hoef je eigenlijk geen, um, geen steek meer te zoeken. Maar je haakt twee in één dezelfde opening. En ze noemen dit de touwsteek. Omdat deze ja echt op een. Net alsof het een touw is. Ja, onder een witte. Achtergrond zie je het beter. Dit is ook heel leuk voor zomertopjes te maken. Ik heb de super soft gebruikt van Zeeman. En omdat ik het nu ga uitleggen, is uh, dit lapje nu klaar. Je kan ook allemaal van deze lapjes maken. Echt een hele leuke steek. Je begint met een opzetlus. En dan gaan we tellen naar uh, 33. 1, 2, 3. zeven, acht, tien. Elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien.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 Je begint het eerste stuk stokje in het vierde gaatje, of in de vierde opening, vanaf de haaknaald. Kijk, dan is dit de stokje en dit is het eerste stokje. Dan doe je één losse en dan de volgende weer een stokje. In de eerste toer moet je er één overslaan, dus dat doen we nu ook. Omslaan, één overslaan, één stokje, één losse en weer één stokje. Dan sla je er één over, stokje, één, lossen, één stokje, één losse, één stokje. Slij er een over. Een stokje, een losse. Een er één over. Eén stokje, één losse. Eén stokje. Slij er één over. Eén stokje, één losse. Eén stokje. 1 overslaan. 1 stokje. 1 losse, 1 stokje. 1. Steek overslaan. 1 stokje. 1 losse, Een stokje. 1 overslaan. En we zijn er ja nog niet helemaal, maar we zijn er al bijna met de eerste toer. Eén overslaan. Eén stokje, één losse. Eén stokje overslaan, 1 stokje, 1 losse, 1 stokje en dan ben je bij de laatste en daar zet je 1 stokje in en hierbovenop komt weer het andere, zeg maar dit is de kantsteek dan um, maak je 3 lossen voor het werk te keren, je keert het werk en je gaat in deze opening weer met de stokjes en de losse beginnen. Omslaan. Kijk, dit is het beginstokje en dan heb je hier het veetje, het eerste veetje, het tweede veetje, het derde veetje. Dan gaan we één stokje één losse één stokje. En we gaan verder. Hier in het veetje, één stokje, één losse, één stokje, en dan weer in het veetje, één stokje, één losse, één stokje. Stokje 1 losse 1 stokje 1 stokje 1 losse 1 stokje kijk um, als je dadelijk bij toe 3 bent, dan um, is het nog handiger want dan hoef je eigenlijk niet meer te kijken waar die v'tjes zitten, die heb je nu al hier gemaakt. We gaan gewoon verder. Weer in een V. Eén stokje, één losse, één stokje. En in de laatste. Eén stokje, één losse. Eén stokje. En dan... De eerste drie uh, van de opzetlus daar zet je weer een stokje op en dan wordt je kantsteek of je kantstokje en je werkt omhoog weer met drie lossen: 2, 3. En je keert het werk en dan wordt het met toer 3, 4, 5. Alle toeren makkelijker om die V'tjes te maken. Je steekt dus je, na die drie lossen steek je weer in die V. Je hoeft niet te zoeken naar een lusje of een uh, losse. Het is gewoon in die V: 1 stokje. 1 losse. 1 stokje. stokje 1 oh. nou, laat ik er een schieten even opnieuw 1 stokje 1 lossen 1 stokje ja zo ga je alles af en dan heb je de touwsteek en als je een beetje doorhaakt dan is dit het resultaat bedankt weer voor het kijken naar iedereen kan haken en ik hoop dat je je abonneert op mijn youtube kanaal want ik ben vrij druk op het moment om heel veel steken uit te leggen en dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwste steken nou, bedankt voor het kijken tot de volgende keer